De afgelopen dagen hebben wij onze Droomje Dorpavonden gehouden over de centra van Heeswijk, Dinter en Nistrode. Die centra gaan de komende jaren als het goed is op de schop. En wij willen eigenlijk eens de mensen vragen van, hé, hey, wat zijn nu jullie ideeën voor dat centrum? We hebben op een hele leuke manier met die mensen samen gewerkt. We hebben getekend en geknipt en geknutseld. Het waren twee ontzettend gezellige dagen. We hebben heel veel opgehaald, leuke ideeën gehoord, maar vooral met heel veel mensen in gesprek geweest. Het waren boeiende avonden. Ontzettend leuk om te doen. Bedankt allemaal. En dat willen we de komende jaren nog vaker doen: samenwerken met mensen en plannen van tevoren samen maken. Stem daarom op 21 maart op progressief Berlhezen.